We willen de leerlingen zo goed mogelijk begeleiden, dus we zijn echt op zoek naar een opleiding die ons daarbij helpt. Ik vind hoogbegaafde kinderen een hele leuke doelgroep. Ik uh, merk dat ze op een hele, vaak op een hele bijzondere manier denken. Ik wil heel graag mijn eigen praktijk gaan starten. Uh, begeleiding van hoogbegaafde kinderen die op een of ander gebied vastlopen. En we willen onze docenten ook trainen om dat op een goede manier te doen. Wij willen... Uh, nou ja, meer weten dan we nu al weten over hoogbegaafdheid. Omdat wij in de praktijk best wel vaak hoogbegaafde leerlingen tegenkomen. Ik heb een achtergrond in de jeugdzorg en uh, wil heel graag uh, uh, onderzoeken of ik een eigen praktijk kan, kan opstarten in coaching. Van zowel kinderen, ouders als uh, uh, leerkrachten of hulpverleners op het gebied van hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid. Ik heb me al ingeschreven voor de weekendopleiding, talentbegeleiding. Uh, en ik wil in ieder geval even wat meer uh, ja, gevoel krijgen van uh, waar ik eigenlijk ingestapt ben. Ik uh, ja, voel me wel geïnspireerd. En uh, wat Daaf eigenlijk ook zegt, uh, onder gelijk gestemd zijn, vind ik ook wel erg fijn. En als ik hier rondloop met mensen praten, dan ja, heb ik bijvoorbeeld dezelfde vragen en uh, wil ik hetzelfde bereiken. Dus dat is uh, positief. En ook uh, ja, dat er genoeg. Uh, ...kennis en kunde ook aanwezig is om mij ook weer een, uh, een stap uh, omhoog te brengen. Je hoort het, uh, mensen zijn hartstikke enthousiast. Wil jij nou ook een opleiding volgen bij Nofilo? Of misschien een driedaagse specialisatiemodule? Of een uh, kenniscollege? Ga dan naar onze website en schrijf je in.